Mijn naam is Eva Brouwer. Mijn bedrijf heet Pak Je Podium en ik leer high-end ondernemers hoe ze kunnen spreken voor groepen met meer impact, zodat ze meer klanten aantrekken. Uh, voordat ik bij Laura in het programma stapte, toen ja, kon, vond ik het eigenlijk wel lastig om te verkopen in die zin dat ik ook high-end producten had. Dus ik kon ook een traject van 10.000 euro verkopen, maar ook iets van 500. En daar was ik met dat laatste was ik ongeveer even lang bezig als met dat eerste en dan dacht ik... Hoe kan dat nou? En hoe kan ik me nou dan meer focussen op dat wat hogere segment... ...maar ook omdat je daar dan de meeste waarde kunt leveren. Want soms ge geef je iets van 500 euro en kunnen mensen er niet eens meer goed uit de voeten. Dus daar, dat was een frustratie voor mij. En ook om te leren hoe je een groepsprogramma kunt maken. Dus dat je niet alleen maar één op één met iemand werkt, want dan kom je uiteindelijk in tijdnood. Maar hoe je juist waarde kunt bieden in de context van de groep. Ja, voor mij was het eigenlijk um, zonneklaar dat zij de bron is van informatie voor heel veel andere business coaches in Nederland. Dus ik dacht: ik ga naar de bron, want als die anderen daar hebben geleerd, dan uh, ga ik het daar ook leren. Ik ben zelf niet per se een business coach, maar uh, wel uh, gebruik ik natuurlijk wel heel veel marketingtechnieken. En uiteindelijk ook hoe zij spreken is bijvoorbeeld ook een heel belangrijk middel... in de gereedschapskist die je hebt om je als high-end ondernemer te profileren. Dus ik dacht, ja, daar moet ik zijn. Nou, dan geef ik misschien al een tip weg. Dus het misschien kan zijn dat er nu een piep voor volgt en dat deze tip eruit wordt geknipt. Maar Laura zei tegen mij, je moet altijd een diamond aanbod in je achterzak hebben. Ook al weet je niet eens of je het gaat verkopen. Dan moet je het toch hebben. En ik dacht, huh? Oh, toen heb ik dat dus gedaan, heb ik een post op LinkedIn gezet, helemaal geïnspireerd op die ideale klant en toen heb ik het verkocht. En voor hoeveel heb je het verkocht? 10.000 euro, dat was destijds voor mij dus echt, uh, echt uh, to the moon and back uh, veel. Ja. ja, Laura is echt, echt een wijze vrouw, dus ja, ze slaat gewoon de spijker op zijn kop. Het is ook niet altijd leuk wat je te horen krijgt, want je loopt ook... De, kijk, dat degene die dit filmpje zien weten dat als je ondernemer bent, er is het ook eigenlijk een reis van persoonlijke ontwikkeling. Je stuit steeds tegen nieuwe plafonds. En Waarom lukt het niet? Waar is het, komt die frustratie door? Dat komt dus ook door iets in jouzelf, een soort limiting belief. Ja, en die weet ze dan wel feilloos aan te raken en daar, ja, daar moet je dan wat mee. Um, over, het is wel leuk, want Laura heeft geschiedenis gestudeerd en ik zelf ook. Dus ik herken ook, ja, het is, ik zie dan ook, uh, kijk, kijk tegen haar op, maar ik zie ook een beetje het voorbeeld dan. Um, nou, als bijvoorbeeld een traject niet liep. En uh, dan nam ik dat heel erg persoonlijk. Maar ja, het, kan, het kan ook gewoon zo zijn dat, uh, dat je een keer een, niet een klik hebt met iemand. Dus in plaats van te focussen op alle keren dat het goed gaat, ben je dan helemaal geneigd van hoe kan dat nou? En, ja, dat niet persoonlijk nemen en daar, ja, daar beter mee om te gaan, zakelijker ook, dat uh, heb ik onder andere van haar geleerd. Ja, ik uh, heb me dus mijn doelgroep ook uh, veranderd. Dus ik ben zelf ook meer gaan kijken naar high-end ondernemers, hoe kan ik die bedienen? In plaats van mensen die ook misschien ja, uh, erg onzeker zijn. Dus je gaat alvast kijken naar een segment... Van klanten die bereid zijn om te investeren en daar zin in hebben. Want ze willen door, ze willen verder. En jij hebt het talent en de expertise om ze daarmee verder te helpen. Dus uh, ja, je gaat in plaats van zo kijken, ga je ineens zo kijken. Aha, dus dat kan ook. Het betekent dat ik dus nu een bedrijf heb met een groepsprogramma. Met alleen maar high-end klanten. Dus daar waar dat dus voorheen incidenteel was in een één-op-één constellatie... Is dat dus nu in een groep? Nou hè, Dus alleen al die hele logistiek daarachter en hoe je dat vormgeeft... dat is natuurlijk een hele verandering. Hè? Ook bijvoorbeeld het idee dat je denkt... Uh, ja, maar dan geef ik geen waarde als het niet één op één is. Nou, dat, als je daar overheen kan stappen, dat is al een gigantisch verschil. En ook ja, in je eigen waarde daarin meer geloven. Kijk, ik was ooit uh, in loondienst. Hè? Dus ik ging uh, dag in dag uit uh, de A2 op en neer. Uh, ik was dan uh, de, de, de, de presentator van het nieuws, ik moest elke avond in de studio zitten. En ja, nu ben ik gewoon vrij. Dus ik zit nooit in de file. En ik kan, uh, ja, af en toe doe ik bijvoorbeeld een lunch met mijn klanten in een ronddraaiend restaurant. Uh, in een toren, de ademtoren. En We hebben we daar een drie gangen lunch. Dat is dus nu wat ik kan doen. Dat is mijn werk. Hoe vet! Ja, mijn partner steunt me hier wel in. Ik denk dat... Uh... Ja, kijk, drie jaar geleden of vier jaar geleden of zo had ik dit ook, wist ik hier niet eens van. Weet je wel, van die hele, ook de, de mogelijkheden online. Um, ik bedoel, er gaat echt een andere wereld voor je open of, of door deze mogelijkheden. Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen heus wel sceptisch zijn als je het niet kent, als je het niet snapt. Maar als je wel begrijpt wat het oplevert en uh, ja, hoe je dus je leven ook inderdaad anders kan inrichten, dan, uh... nou, dan denk je wel anders. Ja, ik heb een klein kindje van vijf en ik heb gewoon dagen dat ik lekker ook met hem dingen kan doen of uh, lekker naar zwemles. Het is niet zo dat ik alleen maar hoef te buffelen, helemaal niet. Nou, ik ben wel trots eigenlijk. Ja, uh, dit voelt goed. Ik, heb, ik doe wat ik het liefste doe, zelf spreken en anderen leren hoe zij kunnen spreken. En ik, he, ik wil dus ook voorleven he, dat je daar dus ook die high-end klanten uit kunt halen. En hen ook leren hoe ze dat moeten doen. Dus nu, nu is het cirkeltje meer rond. Waar ik voorheen veel meer diffuus aan het werken was. Is het nu gewoon, zit er één lijn in. En dat is heel erg fijn. En dat geeft dus ook die rust in je privéleven. Voor mijn omzet betekent het dat ik wel ben gestegen. Ook in de prijzen die ik vraag en de continuïteit daarin. En dat is ook iets wat nu nog gaat groeien. Dus daar bouw ik nu ook op voort. Eh, nou, die zie ik wel zondag tegemoet, ja, zeker. Het kan ook niet echt meer terug, hè. Als je dit helemaal hebt ontdekt, dan uh, ga je niet, uh, weet ik veel, cursussen voor uh, 37 euro verkopen en hopen dat er iemand op afkomt. Nee, joh. Hou op, man. Ik heb de investering als echt wel groot en fors ervaren. En dat is, doet ook echt wat met je. Uh, ik, ik vond het super spannend. echt. Ik ging echt door een, door, een, door een rollercoaster van emoties en oh, wat heb ik gedaan en wat ga ik doen en oh mijn god. Uh, maar ja, het is ook een beetje zo'n gevoel, als je eenmaal wil spelen op hoog niveau, dan zul je ook daar uh, ja, walk the talk, weet je wel. Uh, voel het maar, hoe is het en, en wat haal je eruit? En, ja, het is wel een jaar vol met inzichten geweest, dat ook vooral echt van heel veel persoonlijke groei en dat heeft me wel echt heel veel gebracht. Dus het is een, het is een investering, maar je gaat er ook echt door groeien. Het ga, het, dit is een, een reis die je aangaat, uh, die, die heel erg ook je hersenen aanspreekt. Je gaat scherpere keuzes maken. Je gaat proberen simpeler en efficiënter te werken. Dat lijkt dan makkelijk, maar dat is het niet per se. Dus er moet allerlei rimram af en je moet veel meer bevragen van waarom doe ik wat ik doe. En wat is nou efficiënt en draagt het bij aan een doel? Je, gaat dus ook, je moet gedisciplineerd zijn, de stappen doen. Je moet ook het werk doen. Dus het is niet een soort wonderpil dat je instapt en dat dan dus zegt zo... Wow, mijn geld zo. Je moet zelf het ook doen. Maar je hebt daar wel dan excellente begeleiding bij. Nou, Laura, ik wil je heel erg bedanken voor vooral je wijsheid. Het is echt, het is echt een wijze woorden die je uitspreekt. Ik hou van je gevoel voor taal. Je zegt ook, eh, ondernemen is taal. En dat spreekt me ontzettend aan. Het is zo knap hoe je dan zelf, zelf zit je dan een beetje te stoeien. En dan kom jij en dan denk je, oh ja, ja, dat is goed. En, en dat, dat spreekt me echt ontzettend aan. Dus het gaat echt om de kracht van communicatie. Jij hebt, hè, dus in dit geval, ik heb een, een expertise. En hoe zorg ik ervoor dat die bij mijn ideale klant terechtkomt? En dat is zeg maar, jij geeft dus het middel om daar terecht te komen door de taal en dat is echt een waanzinnig groot geschenk dus dank je wel en monique ik heb echt uh, genoten van onze gesprekken en jouw bulderende lach daar daar hou ik van dus uh, ik hè, ik hou van flauwe grappen maken maar die worden dan ook beloond in jouw geval en ja, ook jij bent echt zo slim en je zegt zulke slimme dingen. En je zegt het niet, je vraagt het. Dat is nog het allerknapste. Dus je vult het niet aan, maar het is best wel bezig van. En hoe zou het voor je zijn? En dan... Ja. Dus het is... Ja, jullie zijn allebei echt, uh, echt geniaal.